Wanneer je je merk in de markt wilt zetten, volstaat het niet langer om alleen maar gebruik te maken van reclamefolders, banner-ads of promotiefoto's. Consumenten zijn niet langer te vangen met doorzichtige verkooptrucs en ongeïnspireerde reclame. Je wilt je als merk onderscheiden en daar kan je het beste de troeven van goede videomarketing voor uitspelen. Maar waarom is een goede videostrategie zo belangrijk? Video's zorgen voor een ervaring maar liefst 55% van de mensen wereldwijd, bekijkt elke dag een video. Denk er maar eens aan hoe vaak je zelf naar YouTube surft of via WhatsApp video's deelt. En dat is net de reden waarom je het als merk niet kan laten om gebruik te maken van videomarketing. Door video te gebruiken lever je namelijk een ervaring. Je zorgt voor een beleving en die kan voor allerlei doeleinden worden ingezet. Geef je uitleg over hoe je merk of product in elkaar zit? Ontwerp je testimonialvideo's waarin je klanten zelf aan het woord laat? Of wil je sollicitanten graag tonen hoe je bedrijf werkt? De mogelijkheden zijn eindeloos. Volgens HubSpot geeft maar liefst 97% van de gebruikers wereldwijd aan dat video hen heeft geholpen om de werking van een dienst of product te begrijpen. Terwijl 72% aangeeft dat ze het liefst uitleg krijgen via video's. Camera, lights, action dus. Maar waarop moet je letten? 1. E. Vertel een uniek verhaal in je video. Het zou fout zijn om een video te maken die alleen maar gericht is op je dienst of product. Je wilt namelijk een uniek verhaal vertellen dat perfect aansluit bij het DNA van je bedrijf. Als je dat niet doet, zullen mensen jouw videomarketing inspanningen ervaren als de zoveelste reclameactie. Alleen door een waardevolle connectie te leggen met je publiek, bereik je de juiste resultaten. Potentiële klanten tot echte ambassadeurs van je merk maken. Dat vergt de nodige dosis creativiteit en authenticiteit. Geen persoon is dezelfde en zo gaat het ook met video's. 2. Grijp meteen de aandacht van je publiek. De ideale video wekt meteen de interesse van de kijker en is to the point. Je video mag dan misschien een cinematografisch pareltje zijn. Als de kijker halverwege de aandacht verliest, levert het helaas weinig op. Het is dus essentieel om de juiste boodschap uit te sturen. En dat zo bondig mogelijk te doen. Denk er maar eens over na: de gemiddelde aandachtspannen van de doorsnee-internetgebruiker is 8 seconden. Niet erg veel tijd om je verhaal te doen, dus. 3. Gebruik de juiste kanalen. Je kent de uitdrukking misschien wel: audience dictates media. Een wijdverbreide misvatting is dat merken en bedrijven zelf de kanalen kiezen waarmee ze hun doelpubliek willen bereiken. Maar het tegendeel is waar. Gebruikers kiezen zelf welke kanalen ze willen gebruiken. Daarom moet je video's en je videomarketingstrategie ook zijn aangepast aan de kanalen die je wilt gebruiken. Ga je via Facebook je boodschap delen met de wereld of toch eerder via LinkedIn? Elk kanaal vergt een andere insteek. En dat beseft je publiek maar al te goed. Wees dus uniek. Pas altijd je communicatie aan je doelgroep aan. 4. Wees creatief, we kunnen het niet genoeg benadrukken, creativiteit werkt. Ga uit van een nieuwe insteek van die video's en creëer een videomarketingstrategie dat volledig bij je merk past. Zo zal je publiek, je merk of product of dienst onthouden en zal je een speciaal plekje in hun hart veroveren. En daar helpen wij je graag bij. Samen zorgen we voor een epic videomarketingstrategie. Come <laughs> on.